Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Jurgen en in deze video ga ik opdracht 5 van het VWO-examen MNO 2017 eerste tijdvak bespreken. En die opdracht gaat met name over de contante waarde van de reeks gelijke bedragen op basis van samengestelde interest berekenen. En voor het VWO, alleen voor het VWO, wordt het bij domein B van bedrijfseconomie. De hele opgave bestaat uit meer dan deze twee vragen, maar ik ga in deze video alleen 25 en 26 behandelen. Dat heeft te maken omdat 26 die lastige opdracht is en 25 heb je nodig om 26 goed te kunnen begrijpen. Bij deze opdracht horen in totaal drie informatiebronnen. Hier iets over overwaarde, onderwaarde, etc. Informatiebron 8 gaat over de financiële situatie van Roos en Rob op 1 januari 2017. En informatiebron 9 gaat over waar Roos en Rob het geld vandaan halen voor de aanschaf van een woning. Nou, deze opdracht blijft de vermogens- en de mensheffing buiten beschouwing. Deze twee Alinea's en informatiebron 7 die hebben we niet nodig bij het oplossen van deze vragen. Die hadden we nodig bij eerdere opdrachten. En vanaf hier zo wordt het eigenlijk pas interessant. Roos en Rob die willen namelijk op 1 januari 2017 een huis gaan kopen voor 340.000 x 6% bijkomende kosten. Dat is inclusief bijkomende kosten dan 360.400. Nou, dan gaan we hier een heel verhaal over de hypothecaire lening. En ze hebben iemand gevonden die een hypothecaire lening wil geven van 3 ton. En de financiële situatie van Roos en Rob, die zien we hier zo. Wat hebben ze nou? Ze hebben spaargeld, aandelen en uh, niet beursgenoteerde obligaties, zo te zien. Ze hebben geen schulden verder. Nou, super. Um, Daarna stellen ze de volgorde van hoe ze liquide middel op 1 januari 2017 kunnen vrijmaken. Ze gaan ze dat huis kopen nou, en op welke manier gaan ze dat geld komen? Nou, hypothecaire lening, aanspreken, spaargeld, verkopen van de aandelen okay, en verkopen van de obligaties. Nou, informatiebron 7 heb ik zometeen niet nodig, dus die ga ik alvast weghalen. En Dan gaan we starten met vraag 25: Bereken het bedrag dat gefinancierd moet worden voor de aanschaf van het huis door middel van de verkoop van enkele obligaties. Nou, deze opdracht ging vrij goed, want op het eindexamen is 80% van de punten behaald. Nou, allereerst, wat hebben we nodig? We hebben nodig 360.400 euro. En vervolgens gaan we kijken op welke manier gaan we aan geld komen. Nou, allereerst zoveel mogelijk lenen. Dat is 3 ton. Daarna aanspreken van het spaargeld. Even kijken hoeveel spaargeld hebben we op 1 januari 2017. Ik zie het hier al gewoon staan: 35.020 euro en 30 cent. En ik wil nog 10.000 euro overhouden. Komt dus neer op 25.020 euro en 30 cent. Aan aandelen, die ga ik daarna verkopen. Even kijken, die aandelen zijn zoveel waard ik moet ze allemaal verkopen, want ja, ik kom nu nog steeds niet aan die 360.400. Ik moet er zo nog een paar van die obligaties gaan verkopen en misschien nog wel alle obligaties. Weet ik ook niet. Hoeveel geld moet ik daarmee ophalen? Dat is de vraag hier eigenlijk Dus ik moet in totaal nog 8.339,70 euro krijgen. Dus ik moet in totaal nog 8.339,70 euro krijgen door de verkoop van die obligaties. Nou, dat is ook direct het antwoord op de vraag. De vraag is namelijk berekenen het bedrag dat gefinancierd moet worden voor de aanschaf van het huis door middel van de verkoop van obligaties. Nou, ik heb nog dit bedrag nodig door de verkoop van die obligaties. Bij vraag 26 moeten we uitrekenen hoeveel hele obligaties nou verkocht moeten worden voor de financiering van het huis. Um, en dat bleek best een pittige opdracht, want 29% van de scorepunten werd gegeven aan de examenkandidaten. En wat maakt het nou zo lastig? Gewoon de contante waarde. Dat is een pittig onderwerp. Gewoon heel moeilijk. Nou, wat hebben ze nodig? Ze hebben nog nodig 8.339,70 euro. Dat zagen we bij vraag 25. En hoe gaan ze aan dat geld komen? Nou, ze gaan aan dat geld komen de obligaties die zij hebben te verkopen. Maar wat is nou een obligatie? Om daar eerst even mee te beginnen. Een obligatie is een lening die jij doet aan niemand. Dus jij gaat geld uitlenen. En daar krijg je interest voor, dat is jouw interestvergoeding, en op het eind wordt die lening weer terugbetaald, dat is die aflossing. Nou, ze hebben een familie het zo gek gevonden, zie ik hier zo staan, om uiteindelijk wat obligaties over te nemen. En die overname gaat plaatsvinden dan op 1 januari 2017. En voor welke prijs? Ah. De overname, het overnamebedrag is gelijk aan de totale contante waarde van de nog te verkrijgen interest. Okay. Dus alle interest die je nog krijgt op die obligatie, die gaat contant gemaakt worden naar de periode 1 januari 2017. En ook nog eens, de aflossing die gaat ook contant gemaakt worden, ook na 1 januari 2017. En daarom moet je rekenen met een interestpercentage van 2% samengestelde interest per jaar. Je ziet ook dat het het geen delen van de obligatie gaat overnemen, alleen hele obligaties. En dat is mooi, want de vraag was ook hoeveel hele obligaties moeten ze verkopen? Wat weten we nog meer van die obligaties? Dat staat hier zo. Uh, ze hebben obligaties van 600 euro per stuk met een interestvoet van 3,5% per jaar. Dus per obligatie hebben ze 600 euro uitgeleend en daar krijgen ze 3,5% interest per jaar voor. Komt neer op 21 euro interest per jaar. Die interest wordt jaarlijks op 31 december overgemaakt. En op 31 december 2024, dan worden die obligaties afgelost. En dan hebben ze dus geen waarde meer. Dan zijn ze er dus niet meer. Deze gegevens heb ik niet nodig, die kunnen weg. Dan gaan we eens een overzicht maken. Wat weten we nou? nou we moeten zo meteen uitrekenen wat de contante waarde van de interest en de contante waarde van de aflossing is op dit moment, 1 januari 2017. En die obligaties die lopen tot aan hier zo. Dat is 31 december 2024. Dan gaan we nu kijken, wat weten we allemaal? Nou, ik weet dat ik iedere 31 december van het jaar, krijg ik die rente, als ik een obligatie heb. Dan krijg ik dus 21 euro en ik krijg hier zo op het einde, op 31 december 2024, ook nog eens 600 euro. Dat is die aflossing, en dan wordt die hele obligatie weer terugbetaald aan mij. Nou wil dat familielid een bepaald bedrag betalen wat gelijk is aan de contante waarde en dan rekent hij al die bedragen terug naar dit moment tegen 2% samengestelde interest per jaar. Nou, dan gaan we allereerst even beginnen met de contante waarde van de interest. Dat wil zeggen, hoeveel is deze 21 euro hier waard? Hoeveel is deze 21 euro hier waard? En eigenlijk al die 21 euro's, hoeveel zijn die hier zo waard? Nou, dat kun je doen door 21 keer 1,02 tot de min 1e. Dan weet je hoeveel deze 21 euro hier waard is. En deze doe je 21 keer 1,02 tot de min tweede, et cetera. En voor die laatste doe je dan 21 keer 1,02 tot de min achtste. Dan weet je precies hoeveel die hier waard is. Want dat moet je terugrekenen voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periodes. Kom je uit op 153,84 euro. En dat is helemaal prima. Alleen wat nou als het hier zo niet tot de min 8e, maar tot de min 50 ste was, dan was je echt wel een tijd bezig om dat vervolgens helemaal in je rekenmachine in te typen. Daarom wil ik je ook laten zien hoe dit werkt met behulp van de somformule. Dat is ook de formule die je op het formuleblad gaat krijgen. Je kunt namelijk, als je hier zo van een reeks gelijke bedragen de contante waarde wilt uitrekenen, gebruik maken van die somformule. Dan moet je allereerst de eindwaarde uitrekenen. En daar helpt die somformule ons mooi bij. We gaan eerst de eindwaarde van al die stortingen van 21 euro's uitrekenen. Hoeveel zijn al die 21 euro's nou waard op dit moment direct na die laatste storting? Nou, dan gaan we kijken. Je ziet dat ieder bedrag tegen 2% mag weggezet worden. Dus de reden, de R is 1,02, dat is de groeifactor. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stortingen en ik wil precies weten. Hoeveel het waard is na de allerlaatste storting. Dan niet gewoon 21 invullen. Want precies na dit moment. En dan zijn al die 21 euro's waard. 180 euro en 24 cent. Op dit punt. Maar ik wil niet weten hoeveel de eindwaarde is. Ik wil weten hoeveel de waarde hier is. Dus dan moet ik die 180 euro 24. Moet ik dan terugrekenen voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar. Dus doe ik 180. 80,24 keer 1,02 tot de min 8e En dan kom ik wederom natuurlijk uit op 153,84. Ik kwam ook op die andere manier ook uit. Dit werkt alleen sneller. En handig om te begrijpen, want ja, anders kon je misschien wel een tijdnood. Nu ik dit weet, moet ik alleen nog de contante waarde van de aflossing zien uit te rekenen. Die aflossing is maar één keertje, dus dan mag ik de somformule niet gebruiken. Want het is geen reeks met gelijke bedragen. Ik wil gewoon weten, deze 600 euro, hoeveel is die hier waard? Nou, 600 keer 1,02 tot de min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tot de min 8. komt uit op 512 euro 9 cent. In totaal is de contante waarde per obligatie dus 665,93 665 euro cent. Dat is dus wat het familielid gaat betalen. Hoeveel had ik in totaal nodig? Nou, ik had nodig 8339 euro cent. Dit is wat het familielid gaat betalen. Moet ik er dus 12,52 verkopen. Maar ik mag alleen mijn hele verkopen. Dus dat komt neer op 13 hele stuks. Even checken met het antwoordmodel. Ah, ik moest in ieder geval het aantal te verkopen obligaties naar boven afronden. Dat heb ik hier zo goed gedaan. Um, nou, ik kreeg een punt als ik deze juist had. En ik kreeg twee punten als ik deze juist had. Het mag dus op de manier met de somformule. Maar zoals je hierboven zit, kon het ook gewoon op die manier zoals ik aan het begin gedaan heb. Dat is prima. Het mag alle twee, want bij alle twee komt hetzelfde uit. Maar ik wil je toch graag die somformule even laten zien, want dat wordt lastig gevonden. Wil je nou meer oefenen met die contante waarde methode, dan is deze opdracht, het VWO examen 2010, tweede tijdvak, opgave 3, een hele goede, die vind je achter deze QR-code. Wil je iets meer weten nog over die somformule en contante waarde en eindwaarden, dan leg ik daar van alles over uit in mijn, op mijn eigen pagina. Schuit legt uit, die vind je achter deze QR-code. En dan is die uitleg ook natuurlijk iets uitgebreider. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.